En onbevangen. Welkom bij Vechten met Moskowits. Met aan tafel geen losse vlodders, maar echte mensen. Vechten met Max Moskowits. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 5 en 6 uur. Op Good Life Radio. En welkom bij een nieuwe aflevering van Vechten met Moskowits. En vandaag hebben we een gast. Ja, ik kan hem niet anders uh, introduceren dan als El Guapo, Bas Rutte. De vierde zwaargewicht in de UFC kampioen. En uh, ook de eerste Nederlandse UFC zwaargewicht kampioen. Uh, en tegenwoordig een uh, Hollywood filmster, uh, sportcommentator, tv-persoonlijkheid, podcaster. Uh, nou, de, de lijst is eindeloos. Welkom Bas in vechten met Moskowitsch. Goedemorgen, goede avond voor jou. Ja, dus, uh, geen filmster hoor. dat ben ik niet. Ik, ik verdien mijn geld niet met films, dus ik ben geen professional actor. Nou ja, kijk, voor Nederlandse begrippen hè, uh, heb jij natuurlijk wel uh, meer in Hollywood kunnen ondernemen... ...dan menig acteur in Nederland zich ooit had kunnen wensen. Dus uh, wat dat betreft, uh, props, uh, Bas. Dankjewel, dankjewel. <laughs> ja. Ik heb een hoop lol mee gehad. Zonder, want ik, was, ik zou een hele goede film hebben gedaan dit jaar. Nummer twee van een andere, mag mag niet zeggen welke. En dat was een badass film. Dus ik was Keek ik zo naar uit. En dan COVID kwam bij. langs En afgelopen. Dus en, uh, COVID kant terug. En hoe beleef jij uh, COVID daar in Los Angeles? Want hier uh, zitten we weer in een full-on lockdown sinds eergisteren. Ja, zelfs hier. Het, het is gewoon zo belachelijk. De gym, alles moet. Iedereen verliest een. Zijn businesses, weet je niet, soms, soms kan ik even moeilijk voor mij om te komen op in, in Nederlandse woorden. Dus daar moet ik even mee worstelen. Maar iedereen, is de economie gaat naar beneden toe. Actually, die economie gaat nog steeds goed hier. Maar iedereen raakt zijn baan kwijt. Is zo vreemd. Ja, in Nederland zien we inderdaad ook met name de jongens in de, de kickboxwereld die hun eigen sportscholen hebben. Uh, ja, die kunnen geen les meer geven. En uh, ja, iedereen struggelt uh, op die manier om het hoofd boven water te houden en... Uh, ja, de mensen willen het liefste gewoon sporten, kunnen blijven sporten. Het is echt doodzonde. En uh, in Amerika en bij jou is jouw sportschool nog open? Uh, nee, maar we hebben het wel voor de privé-leraar open gehouden. Dus ze kunnen aan de achterkant binnenkomen en iedereen, of course, met maskers binnen. En we zorgen ervoor dat het maar zeg maar, we hebben, ah, ik weet niet meer in een vierkante meter, dus maar het is een grote sportschool, hoor. En ik denk dat we twaalf man per, uh, per uur kunnen hebben. Zeg maar, dat doen we. Dus dat everybody kan social distance. Ja. Nou ja, goed, het is uh, roeien met de riemen die we hebben op dit moment. Gelukkig ja. zitten we allemaal in hetzelfde sch schuitje, dus ja, uh, yeah. het is wat uh, het is. Hé, hey, uh, Bas, um, even over, uh, nou ja, om jou toch nog heel eventjes uh, te recapituleren voor uh, de luisteraar. Um, jij uh, bent begonnen als, uh, met taekwondo en uh, nou goed voor de kenner die, die weet dat dat kwam voort uit een niet heel erg leuke uh, jeugd. Kun je daar misschien nog iets over vertellen? Ja, ik had een hele erge huidziekte, eczeem. Het was heel erg dik op mijn handen, op mijn armen en op mijn gezicht. Dus ik was de, de, de melaatse in school. Dat, uh, zo noemden ze me, de melaatse. Hé hey Bas, pas op dat je handen er niet afvallen of je voeten er niet afvallen. was altijd zoiets. Ja, dus ik, was op gegeven, ik werd heel veel gebullied, elke dag. Um, maar toen zag ik een film van Bruce Lee, toen ik 12 was, met mijn broer, zagen we weer Frankrijk. We waren op vakantie daar. want hadden naar binnen gesnikt, want ik was 17 jaar en ouder. En dat was Enter the Dragon van Bruce Lee. En wat deed dat ik... met jou? Dat deed alles. Ik dacht meteen, hé, hey, dat is een kleine kerel. Die, die is niet groot. En die slaat iedereen op elkaar. Als ik dat dus kan, dan kan ik dat ook doen met de bullies. Dus toen kwam ik thuis, heb mijn ouders gevraagd. Het heeft twee jaar geduurd. <coughs> en na twee jaar eind, braken ze eindelijk, want ze dachten altijd dat uh, geweld was. Weet je niet. En mijn uh, buurmeisje, was een heel knap buurmeisje, die was die deed de, de coolest guy in town, Xavier Xavier. En uh, hij nam mij onder zijn wing zeg maar, naar, de, naar de adults, naar de volwassen taekwondo. En binnen maanden begon ik volwassenen in elkaar te trappen, weet je, met schoppen naar het lichaam en zo. Dus mijn confidence begon te rijzen. zeg maar. En ik hoorde ze ook over praten over mij. Oh mijn god, heb je dat kind gezien? Bas, heeft de, net de Jacob neergeschopt of iedereen allemaal lachen, weet je Maar dat kind heeft een hoop talent. En als je dan op een gegeven moment gaat horen, dan, ja, dan geloof je het. En toen kwam ik in, een, uh, in het gevecht met de grootste bully in mijn school, Shaki. Shaki. <laughs> yeah. Hoe is het met Shaki? Ik heb geen idee. Helemaal geen idee. Maar dat ging verkeerd. Eén één klap en het was afgelopen. En, uh, maar er was een probleem, zijn neus was gebroken. Hij was oud. En iedereen, als zijn vriendjes stonden moment, Ik was helemaal omcirkeld met zes man met fietsen. Maar niemand durfde iets te doen. En dat was het. Yeah. 95% van de bully je stopte die dag. Toen is dus het afgelopen. Maar, toen kwam de politie natuurlijk op de doorstep, met mijn mama en dad. En die, uh, ja, die vond het natuurlijk niet leuk, want zijn neus was gebroken. En uh, toen moest ik meteen van taekwondo af. Nou, ik moet ook wel zeggen dat mijn ouders nooit geweten hebben dat ik gebullied was. Mijn moeder had heel veel werk met mij. Ik moest elke avond mijn handen inzwachtelen. De hele familie uh, zuur, stuurde oude bedlakens in die ze dan kapot in, in reepjes konden maken. En dan konden ze me mee verwachtelen, zeg maar. Inzwachtelen, inzwachtelen, wauw. In de taal kwijt te raken. En, uh, Dus ik wilde, ze, ik wilde ze niet meer uh, druk geven. Dus ik heb nooit gezegd dat ik gebullied was. Dus je nam eigenlijk ook je ouders een beetje in bescherming, de, wat dat betreft? Ja, en, ik, ook, weet je, en maar, ik weet zeker, als mijn vader had geweten. dan had hij gezegd, nee, hij blijft eronder. Dat weet ik zeker, weet je niet. Maar ja, op dat moment denk je dat niet natuurlijk. Want je hebt net die op zijn neus geslagen. Ik ben bang eigenlijk, want de politie showed up. Dus, eh. Uh, yeah, was zonde. Ja, maar dus, ja, het maakt het niet uit. Dus ze, ze konden het, uh, het causale verband op dat moment uh, nog niet maken, maar. Uh... Ja, hey, um, dat heeft natuurlijk wel je leven veranderd, hè? De, de kennismaking met Bruce Lee en daarna Taekwondo. Um, wanneer um, uh, uh, kwam eigenlijk de stap naar het kickboksen? Dat kwam best snel, uh, um, ik deed uh, Taekwondo was een shintai karate. It was een vorm taekwondo-leraar, Roland Johnson, een hele goede leraar was het, had ik je meegetroffen. getroffen. And, um... En dat was een shintai karate, noemde hij, dat was met, met werpen, wat heupel, uh, worpen. van die soort dingen hadden erin. er. En uh, ik denk, met band, Moranje band, begon ik altijd thaiboksen. Ik wilde gewoon uh, competitie doen. Uh, dus ik ging naar sportschool Rijntjes in Eindhoven en daar begon ik te uh, kickboxen. Daar werd ik geïntroduceerd in de leverstoot, eerste, uh, uh, eerste klas, ik stond iemand mij neer, wat ik nog nooit meegemaakt had. Dus dat was vreemde gewaarwording. En zo ben ik op een gegeven moment gewoon gaan kickboksen. Ik denk dat twee of drie maanden nadat ik uh, de kickboxschool binnenkwam, begon ik te, uh, te competen. En uh, was dat hetzelfde als met taekwondo? Begon je al snel een ritme te krijgen en begon je de grotere of de ervaren jongens uh, te verslaan? Nou, het ging wel snel en ik was gewoon heel erg sterk, maar ik had, dat, uh, ik had nog niet die, uh, de klik zeg maar van, iedereen, het is heel makkelijk om in een dojo te vechten, dat kan iedereen. De, de echte truc is, kan je het onder druk doen. En ik had dat nog niet echt in de gaten. Weet je, Peter Aert en al die jongens, van mij, die, die waren, die hadden... Of hij nou een brood gaat kopen of die, die nou gaat vechten, voor hem is hetzelfde. Maar ik had dat niet, dus ik, had, ik was gelukkig wel geblast met een veel, veel kracht. Maar ik sloeg gewoon iedereen in elkaar. Maar het, het, was, niet, het was niet technisch. Toen ik op een gegeven moment uh, A-klasse begon te vechten, wat ik had trouwens nooit moeten doen, want ik kwam pas vier weken, drieënhalve weken, vier weken. Oké, okay, dus het verhaal. <laughs> dus op, op nieuwjaarsavond ben ik een portier bij de Galaxy in, in, in de bos. en een promotor komt naar me toe en die zegt, hey, wil je vechten? Ik, op dat moment heb ik drie en half of vier jaar helemaal niks gedaan, ben ik portier geweest. Dus je weet dat leven, hè? vijf uur in de ochtend word je wakker, dan ga je naar de afterparties, uh, helemaal naar de kloten. Dus, uh, en ik met mijn dronken hoofd zei ik, ja, wie? wie? En ze zei ze, Frank Lopman. Ik zei: de animal? <laughs> ja, ik zeg, ja, dat is goed. Dus een paar weken later, een maand en een half later, belden ze me op en ze vroegen waar de posters naar toegezonden moeten worden. Ik zeg: Welke posters? Ik zei, ik zei, hij zei: Van het gevecht. Ik zeg: Wie is vechter? En hij zegt: Jij? Ik zeg: Ik? Tegen wie? Ik zeg: Frank Lopman. Ik zeg: Wanneer heb ik dat gezegd? Oh nee. Ik weet het niet meer. Uh, eerst af. Ik zeg: Oké, oké, oké. Weet je niet? Ja, daar weet ik nog. Oké, okay, bah, wel. Als je, ik moet, man van mijn woord, weet je niet? Maar ik had nog maar 3,5-4 weken om te trainen. Dus ik kon, ik kon nog niet eens touwtjes springen de eerste, 20 minuten toen ik terugkwam. Niet dus te zee, die partij verloor ik. En toen, en uh, by the way, al was ik in conditie geweest, had ik die partij nog verloren. Want zoals ik al zei, ik had het nog niet onder controle. Maar echte controle is vanaf het eerste moment gebeurd in, uh, in Japan. Daar is het echt onder controle gekomen. Dat is heel erg vreemd. Van de een op de andere dag was ik compleet hetzelfde zoals ik in training was. Je zei toen... had wel eens gezegd in een interview van ik, ik zag in retrospectief, als ik de beelden terugkijk, dat ik veel meer rust in mijn gezicht had. Dat er een bepaalde ja. grimas was die je had uh, voor, voorheen. Waardoor. Alles ja, yeah. yeah. no, alles wat ik deed was, ah, ah, je zag, elke foto was zo, en in Japan was het in denk keer zo, weet je, er waren geen emoties meer. En ik hoorde alles, en ik hoorde Engels praten op de eerste rij. En ik wist precies wat ze zeiden. Ik luisterde ook altijd naar, de, naar mijn corner, naar hun corner, weet je, want ze praten Engels. En ik praatte altijd Engels met mijn corner, met mijn Nederlandse corner. Maar ik wilde, ik zei gewoon hele gekke dingen, gewoon om hun in hun hoofd te gaan, weet je. Hey, waar gaan we vanavond de Wil je terug naar Motown gaan? Want Motown was niet zo leuk laatste keer, weet je? Ja, oké, gaspeddik, ik. Oké, goed. En dan ging ik weer door, weet je. Maar die, hun denken natuurlijk. Wat liggen zij aan het doen? Waar is je nou over aan het praten? Over partyen? En we zijn aan het vechten. Snap je? Ik probeer gewoon iedere keer van die kleine gekke dingen te doen. Ja. En, en waar, waar lag het aan denk je dat je ineens die rust had hervonden? Was dat misschien het, de rust in, de, in het stadion in Japan? Want die mensen waren stil. En ja. in Amsterdam was het gewoon een, uh, het hol van de leeuw bij wijze van spreken. Overal in de wereld weet iedereen het beter dan jij. En in hm. Japan begrijpen ze dat jij de professionele bent. Ze dus hoeven waarschijnlijk niet te vertellen wat je moet doen. En dan is het helemaal compleet stil. Maar wat er ook gebeurd was, ik, ik dacht dat we vijf rondes of vier of drie rondes moesten vechten. En er waren geen wegingen. En ik denk dat is zo vreemd, weet je Waarom is dat dit? En de volgende dag, maar ik dacht van ja, oh, die Japanners, die zijn, ze zijn bekend dat ze eerlijk zijn. En ik vecht een Japaner, dus het zal wel goed zijn. En de dag daarop het vechten, komt er een hele grote Japaner naar mij toe. En hij zegt, uh, hey, a nice meeting you, shake, shake his hand. Hij zegt are you the promoter? Hij zegt, no, I'm fighting you tonight. Ik zegt, you're fighting me. I said, what is your, how much are you with your weight? Hij zegt: two thirty, en hij zegt, wat ben jij? Ik zeg, 197. En toen kwam de promotor eraan. Ik zei, is hij niet te zwaar? Hij zegt, nee, nee, meneer er zijn geef ik in, uh, in Pankras. Ik zeg, oh, goed. Hij hey. niet. Gewoon bluffen natuurlijk. Ik zeg oké, okay, hoeveel rondes vechten we trouwens? Hij zegt één. Ik zeg, ik, ik weet hoeveel minuten. Hij, 30. Oh, ik, oh shit. Yeah. Weet je niet? En toen, ik denk dat die combinatie, dat weten, dat als ik de eerste anderhalve minuut bereik, helemaal leesla. Heb ik, en die vent die, die gaat niet neer, want die Japaners zijn er onbekend dus heel erg tof zijn. It's gonna be a bad day. 28,5 <laughs> ik weet een half te gaan, weet je Dus daar heb ik een grote herren met een benzinestift op mijn hand gezet van rustig. En het enige is, als iemand mij slaat, in die partij werd ik niet geraakt. Maar als je, door mijn hele carrière, als je iemand mij raakt, dan hoor je mijn corner alleen maar zeggen rustig, rustig, want ik ben een heet hoofd, weet je niet. En ik wilde meteen in elkaar buiken. Maar dat was het. In één keer was ik helemaal... En toen begon ik te vechten zoals ik in de dojo vocht. Jij vertelde een verhaal dat je uh, uh, aan de deur stond. Je uh, hebt met Frank Lopman gevochten. Je kwam er in Japan achter dat, je, <laughs> uh, dat er geen gewichtsklasses waren. En dat het uh, uh, een rondeloze 30 minuten uh, matte was. Waardoor jij de rust in je spel had hervonden. Of gevonden, eigenlijk, zo moet ik het zeggen. Yep. Um, en, um, ja. En kijk, je hebt natuurlijk. Uh, ik ben een trouwbeluisteraar van onder andere Joe Rogan. En daar heb jij toevallig wat hele mooie anekdotes verteld. Ook uit de tijd dat je aan de deur stond bij uh, discotheken. Uh, uh, maar het mooiste verhaal, en nu wil ik even kijken of dat echt waar is. Heb jij oh. ooit een Rottweiler K.O. getrapt? Ja. Ja. Ja, wat dat hoort was, was... Um, ik woonde met mijn ex en we woonden bij haar moeder. En ze uh, had een boyfriend en die had een grote Rottweiler. en was een klein hondje. En de eerste drie dagen waren we nog niet weg geweest met de honden. En ik denk dat er een territorial ding aan de hand was, maar wat we niet zagen. En toen gingen we naar buiten toe naar dat, dat hondenpark. En op het moment dat we de honden losmaakten, de rotwaarder pakte hem meteen in zijn nek. En well, hij, ging, hij zou eraan gaan. Dus ik roep tegen die vet, ik zei, hey, sorry voor dat hij loslaat. Hij zei, ja, ik weet niet wat ik moet doen, want hij luisterde niet. Dus ik schopte die rotwaarder aan de zijkant op zijn hoofd, dat die, onze hond eruit viel. En meteen ging hij naar mij, zijn haren ging helemaal omhoog. Dus toen gaf ik hem een loki op zijn kop. <laughs> en yeah, ja, die was oud. Dat was oh. een scary joh. Ik wat die kerel, Theo, een aardige vent. Uh, twee maanden geleden ook gezien actually. Die, uh, die zei: Je hebt een hond, doodgeschopt. Heb een hond doodgeschopt. Ik zei: Nee, nee, nee, ik ben en Ik zie hem adem. Ik zeg: Oh, hij ademt. Hij ademt. En één keer werd die hond wakker. En hij is net als een, uh, als een persoon. Hij stond helemaal zo wankel. <laughs> me. En hij shit zo. En hij ziet mij. En hij gooit. Doet hij weer. En ik stap naar voren. En zeg zegt: Wat? En hij. Ugh! En hij gaat. Naar <laughs> <laughs> ja. well, ik kom eens aan. Ik weet nog dat ik voor die kung fu schoentjes en die kon ik niet meer aan, want die waren helemaal, mijn voeten zijn helemaal opgezwollen. Oh. Niet... Ja, zo'n kop van zo'n rotweiler is natuurlijk ontzettend hard. Ja, ja, ja. ja dat heb ik gemerkt. <laughs> hey, um, kijk, om even een, een, een sprongetje te nemen. Um, er, er kwam een tijd dat jij de, de overstap maakte van, uh, van het kickboksen naar MMA. En uh, ja. daar heeft Chris Dolman, uh, de, de legendarische Chris Dolman, uh, een, een grote rol in gespeeld. Kun je ja. nog uh, even aan, uh, aan ons vertellen um, hoe het zo kwam dat je, dat je met hem in uh, aanraking kwam en dat je hebt doen besluiten om uh, verder te gaan in het MMA? Maar ik had die partij verloren tegen de Lopman. Tegen een Fransman gevochten. Dat was ook weer een heel verhaal. In ieder geval, het ging niet goed. En er was een partij heb ik nog gehad met uh, René Rozen. Die beet een gat in mijn oor. Toen kniet ik hem in zijn ballen. Hij ging naar beneden. Heel het hele publiek begon te vachten, vechten. Hij had zijn vrienden bij, En ik had allemaal portiervrienden bij, Dus dat was een grote knal. Maar ja, toen kwamen ze gelukkig achter dat hij. De referee zegt: Waarom heb je dat nou gedaan? Ik zei: Beet morgen. Te Toen keken ze. En er was een gat. Hij had gewoon een clean gat door mijn oor heen gebeten. Dus. Ik had het gehad met kickboxen. Weet je niet? In één keer vocht al mijn eerste negen partijen ik bij knockout. En in één keer verloor ik een partij tegen Lotman. Ik was de ergste vechter die er was. En ik, ja, ik was uh, er over de zijk mee. Dus toen ging ik die martial arts shows doen. Choreographed fighting. Samen met Roland Jansen, die mijn uh, taekwondo leraar was. Juist. <coughs> weet je niet? Met pakjes aan, opgepompte lichaampjes. En met stokjes. Tik-Tik-Tik en En met al die soort dingen gingen we vechts uh, shows doen. En die werden steeds groter. En we waren op een van die shows. We, waren. we kwamen bijvoorbeeld op als ik naar de ring zou gaan, als we in de in break, in de pauze, hadden we dan iets. Dan gingen we met backflippen naar, naar de ring toe, weet je. Dus toen Chris Dolman stapte mij en hij zei, hé, hey, ik, ik, ik, uh, ik, ik ken jou nog van vechten. En nu zie ik al die gekke pirouetten maken en somersaults en alles. Ik denk dat je misschien wel goed bent voor de free fighter. free, fight, free fighter. Ik zei, wat free free Toen legde hij uit tegen mij wat dat was. And, um, ik zei ja, en dat betaalt. En hij zei ja, dat betaalt. Ik zei ja, dat zou ik wel graag willen doen. Dus ik ben een keer daar gaan trainen. Toen had ik weer een blessure. De eerste training trouwens helemaal uit elkaar getrokken. Ik weet nog dat ik mijn auto heb geparkeerd op de terugweg naar Eindhoven. Dat ik mevrouw belde. Ik had een van die eerste cellphones vroeger. En uh, dat ik zei van hé, hey, ik ben, uh, ik, ik, ik lig te slapen in de auto. <laughs> ik ben helemaal naar de klote. Ik moest liquid food drinken voor drie dagen. Oh mijn god. Dacht dat, ik kon houden, weet je niet, op de windpipe geen bloedverwurging, maar op de windpipe dus ik gewoon van niet afkloppen, weet je niet, maar ik kon het ook helemaal niet meer slikken, oh. hele nachtmerrie ja. dus weer een blessure hier, een blessure daar, maar toen op een gegeven moment ging mijn telefoon, en ik belde, ik nam nooit mijn telefoon op, mijn answering machine was ook uh, kapot, en op een of andere manier loop ik naar de telefoon, en ik weet dus dat ik de telefoon pakte, ik naar mijn vrouw keek: van, ik pak hem op, waarom pak ik hem op, en dat was Chris, en ja. hij zei, je moet nou naar de auto springen, je moet nou naar Amsterdam komen, want er zijn twee vechters hier uit Japan, en die zoeken naar nieuw talent en ik denk dat je wel een kans hebt. Dus ik in de auto naar Amsterdam en toen kwam ik in een schoffel met een van hen zijn vechters. En ik ging hard, die schopte ik op een keer op zijn kop. En die ging neer, want hij probeerde mij neer te halen, want ze waren aan het filmen natuurlijk. En, uh, en dat was het. Zijn uh, Funaki en Suzuki. En ook, ze vonden het heel indrukwekkend dat ik over de ring... Ik kon gewoon de ring in, ik ging voor de touw staan en dan sprong ik over de touw heen. En daar hadden, hadden ze allemaal foto's aan van maken. Zeg, hoe kan je dat nou doen? Hoe kan hij dat nou doen? Weet je niet? En dan vonden ze helemaal te gek. En daarom wilden ze dat ik kwam vechten in Japan. Ik zei, wauw, dat is echt een goede reden. Voor niet? Ja. Niet... de show. Hoogspringen, ja. En dat was het. In Japan. Ja, nu heb ik wel uh, begrepen van een andere legendarische uh, kickboxer Ernesto Hoost. <coughs> dat, dat jij hem wel echt hebt verbaasd. Uh, oh. want, want jullie waren een keer volgens mij bij de, de, die, die, die klimwand in Schorl. Waar volgens mij ook het, uh, het leger traint en zo. En hij heeft jou daar iets zien doen wat hij nog nooit een, een mens mogelijk voor had gehouden? Wat was dat ook alweer? Was, we deden een tienkamp. is dus al die sporters, was met Tom Haring en iedereen, moesten moest we een tienkamp doen. Allemaal voor die gekke dingen. En een van, die, een van de tienkamp onderdelen was een muur beklimmen. Wie het snelst kon zijn naar de top. En ik, ik was toen heel erg sterk. Ik kon mijn eigen negen keer optrekken met één arm. Dus ik kijk naar de leider van ons en ik zeg van, hey, luister, ik denk niet eens dat ik mijn voeten hoef te plaatsen. Ik denk dat ik gewoon van één gat naar andere gat en mijn eigen gewoon omhoog kan trekken. Hij zegt, denk je echt dat je kan? Ik zeg, ja, ik weet, weet, weet ik wel vrijwel zeker. Dus toen deed ik dat. En toen brak ik het record van die muur. Dat was het laatste, want nooit, nooit had iemand zo snel gedaan. Toen hebben ze die kerel gebeld, die, die, die het record had, en die kon het niet geloven, die is toen overkomen rijden. Bij dat moment hadden wij al gewonnen, dus we waren al aan het drinken. We drinken nog steeds anderhalve seconde sneller of zo. En we praten over zeven seconden na vijf en een halve seconden. Weet je, dit is heel erg snel. Ja, dat was een cool moment, zeg maar. Ja, nou dat host die zei dat hij toen echt een klein beetje met zijn kaak op de grond uh, zat. Ja, leuk. Dat is een, ja, een mooi compliment ook, vond ik. Ja, yeah, Mr. Perfect. Mr. Perfect, so, ja, yeah. wat, een, wat een held. Maar uh, Ernesto Hoost, uh, die zit natuurlijk een beetje in de gouden K1-generatie, uh, met Peter Aerts, Sam Schild, Remy uh, nou noem ze maar op, uh, ja, Badder Haring zat er ook nog wel een beetje bij en Alice eroverheen. <coughs> um, maar met Peter Aerts heb jij, uh, tenminste, ik, uh, ik spreek Tom Haring nog wel eens, die is uh, de, laatste, de laatste keer te gast ge geweest hier. Uh, die zei dat jij uh, ja, heel, heel erg uh, uh, dik was met, uh, met Peter Aarts, dus, twee jongens uit ja. Brabant. Hoe, uh, hoe, hoe zou je die relatie omschrijven met je, met, uh, met je gabber Peter? Weet je, als je met Peter uithangt, je lacht alleen maar. Er zijn nooit geen negatieve gesprekken. Al heeft er iemand een zware ziekte of zo op een of andere manier weet hij het zo te twisten dat het funny is. Weet je niet, en, en, en, ja, en ik weet het, dat is heel erg snack, maar. Hij heeft altijd een goede manier om het lachen eruit te brengen. Ik weet nog het Mr. Bean en zijn hele familie. Wat een goede familie heeft hij. Uh, Toen Mr. Bean uitkomen. <laughs> die, die moeder, die vader de hele dag. En alle, alle dingen die ze, de Mr. Bean zei, weet je die Peter en iedereen de hele dag door. En zo zijn ze. Weet je, ik, weet het, ik heb nog een, een, een foto van ons, terwijl hij K1 champion is. Ik begon just te vechten in, in, uh, in Japan met we met waterpistolen staan, met gekleurde... ik heb een oranje waterpistool en hij... Weet je, allemaal heel we dachten dat we stoer waren met waterpistolen. Weet je, we waren hartstikke... we zijn gewoon kleine kinderen nog. We waren ouder, maar we zijn gewoon nog kinderen. Ja, en, en er is ook iets met, met Brabanders en, en Knokken. Op een of andere... Ja. Dat, de Brabanders zijn vaak militairen. Uh, volgens mij zijn de meeste militairen in Nederland... afkomstig uit Brabant en Limburg, sowieso. Maar wat is dat met die Brabantse jongens... Die uh, met een lach op hun gezicht uh, de ringen stappen en, en gewoon lekker beuken, ouderwets beuken. Hoe kan dat? Geen idee. Ik denk de, de sportschool, bij Mengho, op een gegeven moment, weet je, die was in Brabant en daar begon iedereen eruit te trainen. En, en Peter, dat was ongelooflijk, want zijn vader bracht hem twee keer per dag, toen hij nog niet in Amsterdam woonde, naar Amsterdam. In ja. de ochtendtraining en dan weer terug naar de avondtraining. Dus er was een hoop dedicatie erin, weet je niet. En, en Peter was gewoon ongelooflijk. Ja, hetzelfde met Ernesto Hoost en al die figuren. Ik weet nog dat ze in 2005 uh, of 2006 kwamen ze naar me toe. Roots of Fight, okay? die, uh, die, uh, die company. Die hebben Ali, die hebben uh, Mike Tyson, die hebben Bruce Lee. Iedereen hebben die. Die vroeg aan mij: ze wilde een t-shirt met mij gaan doen. Een kledingding. ding en, uh, als, uh, als Nederlandse thai boxer ik zei, dat gaat echt niet gebeuren. Ik zei, wat ik bedoel? Ik zeg, geen Thai boxen, je bent de mixed martial arts. Ze zei hij: dat is Peter Raad. Dat is de host, dat is Ramon Dekkers. Dat zijn die jongens. Weet je, ik ben niks vergeleken bij hun. Weet je, laat me daar alsjeblieft voor weggaan. Dus ik heb gelukkig de mixed martial arts kant gekozen. Maar die kwamen eraan, die zeiden: Oh, you're such a great striker. Hij zei: wel, niet toen ik aan het vechten was. Dat is allemaal later gekomen. Dus ja, daar had ik een enorme ontzag voor, voor die gasten. Want uh, wat ik al zei van tevoren, voor Peter of hij nou een brood kan kopen of dat hij nou ging vechten, voor hem was dat precies hetzelfde. <laughs> hij bracht zijn, zijn, zijn skill dat hij had van de ring, die bracht hij, of uh, in de training bracht hij naar de ring toe. Ja, ja het, het, het, het, het is zo jammer dat, dat, dat in Nederland die, die kickboksgeneratie uh, zo weinig, dus inderdaad Ramon Dekkers, Peter Aert, Ernesto, Sam, uh, mondiaal bekend. Van Japan tot Amerika, tot Rusland, tot Korea, uh, noem het maar op. Maar in Nederland eigenlijk pas sinds Badder en Rico, uh, vijf jaar terug. Het is ongelooflijk. Het is zo zonde. En nou steeds, Nicky Holstke met die knockout die die had, die op en een leverstoot weet je niet. En dan je ziet er wel, wij zien het hier, maar ik hoop dat ze het in Nederland ook zien. Dat die jongens, die doen het zo goed nog, overal, maar ze krijgen gewoon niet de eer die ze nodig hebben, die ze verdienen. Nou, daar gaan we wat aan doen, maar dat weet jij. <laughs> hey, um, even iets anders, hè. Um, ik denk dat uh, Nederlanders Langzaamaan misschien wel een beetje uh, van een transitie aan het maken zijn... van het kickboksen steeds meer naar het MMA. Um, en tot nu toe zie je dat ze inderdaad vooral nog uh, stand-up fighters zijn. Hè? Maar Dutch kickboxing is natuurlijk ook de norm voor het uh, stand-up fighting. Um, ja. Hoe zie jij de kansen dat Nederlanders zich gaan ontwikkelen... tot uh, all-round MMA uh, uh, atleten? Well, die zijn heel erg uh, goed. Als je naar Musashi kijkt, uh, die uh, Gegert, die was altijd al... Equal wins bij submission en bij knockout, weet je niet? Ik, ik vond het ook uh, als eens. Ellis eroverheen begint ook voor submissions te gaan. Nou, en die doet nog supersterk. 40 jaar oud niet te geloven hoe die eruit zet de laatste keer, weet je niet? Prachtig. Dus uh, die heeft nog steeds een goede kans, ja. Dus dat begint te komen. Luister, het is heel erg makkelijk. Voor mij was het heel makkelijk. Ik verloor de derde keer bij submission. En ik ken heel slecht tegen mijn verlies. En dat was het. Ik zei van, oké, okay, dan nou moet ik het leren. Ja, maar ik wil het niet leren. Het is een domme sport, weet je, op de grond met elkaar rollen. Ik vond het helemaal niks. Maar ik moest het doen. Dus ik begon het te leren. En op een gegeven moment kwam ik erachter die amount of combinaties die er zijn en de dingen die je kunt doen. En, en ik dacht altijd, gedacht, ah, het is een sport van sissies, weet je? Nu stand up, fight like a man. Dat heb ik een keer eens gezegd in de gevecht tegen Frank Shamrock? Toen die zei, ik hey, kom dan naar beneden. Ik zei, dan no, stand up, fight like a man, Hij gaat doen. Dat is de domste ding wat ik ooit heb gezegd. Maar als je erover na, grondvechter. Ik kan elke joint voor jou kan ik dislocaten en ik kan elk bot breken wat ik wil. Maakt niet uit welke. Ja. Dat is big power to have as a submission fighter, weet je niet? En toen ik dat in één keer in de gaten kreeg, dacht ik van wow, en toen werd ik obsessed. Toen begon ik drie keer per dag te trainen. Ik droomde erover, Poet mijn vrouw in, de, in het midden van de nacht. Ik wakte die, bak, die, ik, mak, die ik, ik wakker. En ik probeerde de submission uit die ik net in, verzonnen had in mijn hoofd, in mijn droom. Toen werd ze zo wakker. Ja, en ze Doet je arm, je schouder doet zeer weet Ja, zie je dat? Dat is een keer dat neerschrijven en de volgende dag. En ga maar we weer slapen, schatje. Mijn uh, <laughs> ja, my poor wife. En dat, heeft, dat is een hoop keer gebeurd hoor, of een hoop. Een zes keer. Maar ook op Weet je, de, de, hey, kom je naar voren, leun even naar voren en dan pak ik er een paar keer voren ging, en dan zei ik, word je, lig, word je duizelig of voel je je op je strot? Zei ik zei, word duizelig. Ik zei, zie, is een bladje En dan moest ik weer... Weet je wat is, als je iets gaat doen en je valt erin, uh, in, love, in love with it, en obsessed with it, dan word je goed, want je doet het de hele dag. En dat was de laatste, ik had nooit meer verloren. Maar volgende acht, de voor, uh, de, de acht partijen die na mijn laatste submission loskwam, won ik bij submission. Eentje wonnen met submission control, maar die anderen al allemaal bij submission. Dus in één keer had ik mij eigenlijk helemaal omgeflipt. Ik heb eigenlijk meer submission victories now dan ik heb dan knockouts. Weet je niet? En omdat ik er gewoon, ik werd er verliefd op, op de sport. En ik, ik kon er niet mee stappen. En dat maakte me gewoon heel erg goed in één keer. Nou, um, ik ga denk ik vanavond ook een uh, submission uitproberen op mijn vrouw. <laughs> nee hoor, grappig. <laughs> <laughs> keep it clean, keep it clean. Ik krijg al meteen een uh, waarschuwing. <laughs> vanavond kijk ik ook even. Uh, Even kijken of ze niet in de buurt is, weet je niet? <laughs> Hé, hey, uh, Guapo. Uh, over de yes. Nederlanders in de uh, <laughs> UFC. Uh, we <laughs> hebben natuurlijk uh, een aantal hele prominenten. Dus, uh, we hebben Elisdor Overheem, we hebben Stefan Struve, uh, Mousasi. En uh, natuurlijk de uh, Iron Lady Germaine de Randami. Uh, ja. Zou het mooi zijn of zou het beter zijn als er in Nederland uh, iets meer, waar je, ne waar je het net zelf over had, een soort van submission cultuur zou kunnen komen, waarin uh, iets betere MMA uh, uh, wordt lesgegeven. Dus standing in combinatie met grappling en uh, Brazilian Jiu Jitsu. En uh, hoe denk je dat wij daar nu staan? Liggen we daar nog in achter? Daar, daar probeer ik naartoe te gaan met een verhaal wat ik net vertelde, dat ik op een gegeven moment de laatste partij verloor. En dat is het enigste wat iemand daar nodig heeft. Die moet een paar keer verliezen bij Submission. En die moet hetzelfde zeggen als ik. Hey, dit slaat nergens op. Als ik dit niet leer, dan kan ik geen wereldkampioen worden. Ja, dan kan je wel kampioen worden. Maar misschien de keer als je je titel moet verdedigen, dan, dan verlies je weer met Submission. Waarom zou ik dat doen? En die moeten gewoon die stap maken om striking te laten gaan. Niemand wil met ons striken, anyway. Als ik toen ik aan het vechten was, niemand wil bij mij staan. Iedereen wil naar de grond, want je bent uit Nederland. Dus dat die, die, die ken je al. Dat hoef je niet meer te kennen. Doe het precies het omgekeerde. Dat heb ik gedaan. Ik heb op een gegeven moment gezegd, ik deed twee keer of drie keer per dag ik, type ads. Vol, maar de rest deed ik gewoon alleen maar grondvechten, grondvechten, grondvechten. En als ik het kan doen, kan iedereen het doen. Het is gewoon doen. Je moet het gewoon doen. Je moet er gewoon van, ziek van zijn dat je niet meer wil, wil verliezen bij submission. En daar heeft voor mij alles geregeld. En ik wil gewoon dat dat ook daar gebeurt. Kijk naar een gigaadministratie. Weet je, die we beginnen met triangle chokes en iedereen zit, uh, iedereen zit te pakken. Dat, dat zijn ongelofelijke vechters. Als je, ik, ik kan niet begrijpen als je een mixed martial arts bent, dat je het grondvechten die leert. En voor mij is dat... Slaat nergens op. Hetzelfde als met een, uh, als je een, een, een, een schilder bent en je ook met een halve blik verf, dat je niet genoeg verf bij hebt. Dan slaat nergens op, want je hebt die hele blik nodig. Snap je? Maakt no sense to me. Dus hopelijk komen ze erachter en gaan het gewoon doen. Dat is het heetste. En, en wat is nou de beste basis voor het grondvechten? En dat is misschien leuk voor onze kickboxers die luisteren. Uh, want ik hoor heel vaak dat uh, worstelen een ontzettend belangrijke is. Uh, dus uh, wrestling, grappling. En ja. um, uh, natuurlijk Brazilian Jiu-Jitsu. Uh, maar waar ben jij mee begonnen? Wat, wat was jouw grondbasis? Waar begon jij mee? Mijn grondbasis was wat, uh, met, uh, wat Chris Dolman het daarmee gegeven, met mijn echte ontwikkeling, heb ik gewoon helemaal zelf gedaan. Ik heb mezelf les gaan geven. Ik heb gewoon gekeken wat er uit de, de, de is. En, uh, en dat probeerde ik gewoon na te doen. En dan kwam ik erachter, en, en ik ben altijd zo'n figuur, kijken of ik het beter kan maken. Waarom niet? Weet je niet? En als je het niet beter kan maken, dan kan je het wel beter maken voor, voor jezelf, voor jouw lichaamstype. Weet je, dat is altijd iets wat je kunt doen. En ik ging experimenteren. En ik kwam er op een gegeven moment achter dat iedereen die weet hoe er een submission uitziet. Maar ze weten niet wat er aan de hand is. En toen, toen ik die omschakeling ben gaan maken, vrienden, in het begin zeiden ze, oh, je moet gewoon leren hoe, hoe je uit een armbar state, uh, blijft en uit een triangle choke blijft. Dat moet je gewoon leren. En ik kwam in het werk te gewoon niet. En toen kwam ik erachter, en ik dacht, wacht te zeggen? Als ik weet hoe ik alles weet van hoe ik een, een triangle choke moet aanzetten, dan weet ik automatisch hoe ik eruit moet blijven. En dat was het. Dan begon ik gewoon alles te doen. En toen, ja, ik luister. Ik heb misschien twee keer afgeklopt in mijn hele leven in training. Na, nadat dat gebeurd was. Heel okay. vreemd. En, en, en Twee keer was ik heel wat dronken de volgende dag dat ik ook bijna moest overgeven en daarom klapt ik af. Dus ik ben één keer heel erg goed geworden, maar gewoon doen. Het is gewoon doen. Je moet het begrijpen. Als je begrijpt wat je doet. Een voorbeeld wat ik altijd gebruik is een figure 4. Dat is wat ik deze doe. Weet je, dat noemen ze hammerlock. Dat is een hoop namen voor een figure 4. Iedereen weet hoe het werkt, hoe het eruit ziet. Maar niemand weet hoe het werkt. Niet een hoop. Als ik professionele vechters zie die de hand hier hebben. Moet je eens kijken, als ik mijn hand omhoog. Dit is hoe ver mijn elleboog omhoog. Ik moet voorstellen dat ik op de grond ligt. Weet je Nou, als je je hand naar beneden doet, dan kan die elleboog niet omhoog. Dus je moet eerst de hand naar beneden doen en dan moet je het pakken. Dat is een witte belt move, wat ik nou hier laat zien. Ja. En een hele hoop professionele weten dat niet. Want ze weten niet dat ze die hand naar beneden Want Ze weten wel hoe het eruit ziet, maar ze weten de mechanische whatever you call it, niet. En als ze dat begrijpen, dan is het één keer, valt alles samen. Want dan weet je precies wat je moet doen om eruit te blijven. Ja, het is dus een beetje de anatomie van, uh, van het vechten wat je onder de knie moet krijgen. En dat is waarschijnlijk alleen maar door trial and error. Dus uh, zelf ook af en toe een uh, pak rammel krijgen. Of, oh, ja? een of een gewricht dat even de verkeerde kant wordt opgebogen. Uh, ja. Even uh, iets anders. Jij, hebt natuurlijk, uh, jij bent natuurlijk heel succesvol geweest, met name in Japan en in de UFC. Uh, ook met je grondwerk. Maar ik heb wel eens opnames gezien van mensen die uh, bij jou in een choke lagen. En ik, volgens mij was het een Japaner, daar lag jij bovenop en je had hem in een, in een, in een neck choke, in een neck crank of zo. En die gozer die ging oud. Maar volgens mij is die ook zes maanden oud geweest. Klopt dat? Oh, uh, nee, dat was, uh, de, die, dat was een. Uh, of er zijn er een paar geweest. Oké, okay, die ene dacht ik dat ik. Dat was een, uh, dat was een side choke. Die, ik dacht dat hij dood was. Dat is heel erg eng. Want die wat. Die had net een half uur gevochten tegen Ken Shamrock, oh en ik had hem in anderhalf minuut, had anderhalve minuut in die vorige. en ik kon niet geloven. En mijn Corners is aan het roepen, alles wat je hebt, alle kracht. Dus, en wat ik al zei, ik trok mijn eigen negen hierop. Ik was sterk toen, weet je niet? En ik trok alles wat ik had. En later zag je in, de, in het gevecht dat hij, hij was al lang uit, maar ik ben nog tien seconden aan het doortrekken. Dus ik hoor op een gegeven moment, ik, ik hoor, eh, oh. dan zie je mij zeggen, ik zei, hey, are you oké? Okay? En toen keek ik naar hem en zijn ogen waren open. En er waren bobbeltjes bloed, weet ik nog, en toen was zo, <coughs> zo geluid uit. Wow. Ik, hij was al sterrende. Ja, ja, iedereen hoor, iedereen duikte de en hij, dacht, oh, die shit is dood, weet je niet. Uh, maar mijn eerste partij, die stond in de coma voor twee dagen. Dat was ook heel erg gek, dat wilde ik ook niet meer doen. Weet je niet, want ik, vertel, ik weet nog dat ik heel hoop geld heb verknald aan, aan telefoonkaarten. Naar nou, bellen naar mijn vrouw zei ja, hij is er nog steeds niet uit, weet, je niet? Ik weet niet. Als hij er niet uitkomt, dan doe ik dit niet meer. Dat was, dat was ook heel erg gek. So, en toen had ik één partij, dat was met John Blooming. Dat zijn de drie ergste dingen die ik gedaan heb. En niet niet weten, hoor. Uh, ik was met John Blooming, die was, we waren met een groep vechters en we zagen een, uh, uh, de preview van ons gevecht op straat. In het midden van de straat, een heel groot scherm op een gebouw in Japan. Boom, hybrid wrestling, Pankrus. En we kijken en het eerste wat we zien is mij. Boom, die vet nog slaan van mijn eerste partij. Wow, wauw, ik heb de schaaf En John weet je, wij kijken. <coughs> toen zie ik iemand zitten, dat was early in mijn career. Toen zag ik iemand zitten in half-guard. En die pakte de, de hak van zijn opponent en die viel erachter, er was een inverted heel hoek. Maar ik wist niet eens wat het, wat het was, wat de naam was. En ik kijk naar John Bloem en ik zei, wauw, dat is wel cool, dat moet ik onthouden. En de volgende dag ben ik aan het vechten. <laughs> en ik, die positie, ik denk, maar, maar het is wel proberen, weet je niet. Maar omdat ik het nog nooit gedaan had, had ik niet in de gaten hoeveel kracht ik zou zetten op zijn knieën. En in dit, in dit geval, ze scheen, brak ze scheen door de binnen. Oh. En dat was, ook, dat was ook niet zo goed. Dat, actually, dat verhaal heeft mij een honorary fifth degree. Uh, Kierke ge uh, gekregen van John Blooming. <laughs> hij zegt, je zag het gisteren op tv en de volgende dag je ermee. Je zegt toch tegen mij, zei hij. Even, even voor de duidelijkheid. John Blooming is een beetje de godvader van de Nederlandse martial arts. De man heeft het meegenomen uit Japan en nadat yep. hij als 17-jarige had meegevochten aan de zijde van de Amerikanen in de Korea-oorlog. Uh, hands down, uh, de, de, misschien wel de meest belangrijke man voor martial arts. Dus leuk dat je die eer kreeg van John Blooming zelf. Ja, yes, stuur hè dat is echt is Een goede gozer. Hij is de hoogste Dan na Masoyama. Ik beloof de 11 Dan of zo is. is ongelooflijk. Dat is de Kudo. Ken je Kudo? Dat uh, is, uh, is zeg maar. dat is een beetje Sambo, is dat. Met van die gekke maskers op. Die ze hadden met Daigo Gojuki, you know. En met warpen en zo. En dat de founder daarvan. Die heeft zijn als een uh, Black Belt gekregen van John Blooming. Dus dan kun je zien, uh, en dat is een appardig. Ja, dus wauw, ongelooflijk. Hey, um, yep. nou laten we hem even doorpakken <laughs> naar, naar vandaag de dag. Uh, kijk, het kickboksen uh, is natuurlijk groot geworden door uh, de, de rivaliteit tussen Rico Verhoeven en Bader Hari in Nederland. Hè? Dus laten we zeggen, onder het mainstream publiek en niet in de niche uh, waar het uh, de, in de jaren voorheen onder zat. Uh, nu uh, aanstaande zaterdag gaat Badder uh, tegen Benny hè, uh, uh, uh, in de ring stappen. Uh, wat verwacht jij van die partij tussen Badder Hari en uh, Benny Adek probeer het toch te zeggen? Oh, shoot! Ja, yeah, dat is een harde partij. Die they, is ook je super powerful, hè? Right? Ja, grote jongen. Ja, ik heb de, de kickboxing, Wat ik in de laatste partij heb gezien heb, is Nicky Holsch, die op elkaar in de leven stoot. Dat had ik gezien bij One FC. Maar dat, van de rest heb je niet echt bijgehouden. Maar ik denk dat het. Ik weet dat een hele zware stoter en trapper is. En dat uh, zijn van die mensen die in één keer uit, uit, uit, van links komen. En dan zijn ze in één keer op het toneel, zeg maar. En die daar is niks om geven. En dat kan wel eens een heel goed probleem worden voor Baderari. Nou, het is Badrari, weet Baderari. Nou ja, wat... Het interessante is... aan, aan Benny is natuurlijk, uh, hij had een uh, partij verloren tegen Rico op knockout. Rico had een goed knockout out geslagen. Oh, precies, precies, precies. Yep. En um, uh, daarna is hij de trainingspartner van Rico geworden. Um, nou ja, en eigenlijk stond de partij natuurlijk uh, de, de trilogie tussen Rico en, en Badder. Uh, die er alsnog gaat komen, waarschijnlijk uh, binnen uh, binnen een paar maanden. Maar um, nou ja, goed, de, dus we hebben daar veel verwachtingen van. Maar uh, ja, kijk, de, de, de trilogie tussen Rico en Badder is natuurlijk eigenlijk waar het om gaat. Uh, ja. En ik neem aan dat jij dat ook hebt gevolgd, de, de afgelopen twee partijen. Hoe heb je die ervaren? Ja, uh, twee keer geblesseerd worden, dat is, uh, is gewoon is niet goed. Er, er, er, er moet iets aan de hand zijn dan. Weet? Waarom zou iemand uh, t, twee keer achter elkaar dat gebeuren? Dus, uh, ik, ik wil zo heel graag het derde partij, want Badder was het super goed aan het doen. Hij is een freaking animal. Alles wat hij doet is, is hard. Hij, wat hij, waar hij mee raakt, kan een probleem zijn. En dat is altijd gevaarlijk als je zo iemand vecht, weet je. Het is all over de plek. Maar Rico is iemand, dat is een diesel. Rico needs to be woken up in the first round, weet je. Dat is een Mayweather. Die moet een paar klappen krijgen en die leert ermee om te gaan. En dan is langzaam maar zeker, dan komt hij terug. En heeft ook een ongelofelijke conditie. Weet je, toen ik zag in één keer dat hij veel groter was, Dacht ik, oeh, dat kan wel eens een probleem geworden worden met zijn conditie later. Maar ik denk dat hij echt moet gaan kijken wat er aan de hand is met zijn arm. Ik denk dat er iets is dat het kan zijn. Luister, ik heb een, uh, mijn pezen zijn heel erg ontstoken geweest en dat was de reden dat ik moest stoppen. Misschien heeft hij zoiets en als je zoiets hebt, luister, dat is inderdaad superpijnlijk. Dat is ongelooflijk. Het is zozeer, ik, als ik dat begon zes weken voor de partij, dan was ik elke dag zou ik het hebben. En ben je helemaal naar de klote, je kan niet, je kan niet eten van de pijn, Ik kan niets niks pakken. Want als je een pakt, ja, dat uh, gaat verkeerd met je hoofd natuurlijk. Je levert alles verkeerd. Je moet allemaal op dat dieet blijven. Dus, maar hij moet erachter zien te komen wat het is voordat hij die partijen. Voordat het een derde keer gebeurt. Want dan gaan mensen praten. Ja. Oh ja, en hij staat nu de ring in uh, met uh, net COVID uh, te hebben gehad. Uh, Sorry, heeft, heeft hij net COVID gehad? Ja, Badder heeft net COVID gehad. En nu gaat hij toch de, de ring in met, uh, met Benny. <laughs> ja. Oef. Ja, wel. ze zeggen dat de COVID op je longen slaat. Hij had last van zijn longen. Hij zegt dat hij nog nooit zo ziek is geweest. En dat hij al uh, zijn testament aan het schrijven was. Zo erg had hij je te pakken. Uh, en hij zegt dat hij inderdaad met name de, de pijn in zijn longen had. Dus ik, uh, wat, ja. Dit is dus mijn raad naar Banerhari. En ik hoop dat hij er echt naar luistert. Laat een CT scan maken van je hart. Dat is heel erg belangrijk. Wij waren met Karate Combat. Waren twee jongens, allebei COVID. En hun COVID was weg. Ze dus had ik CT laten maken. En allebei... Hebben ze iets op zijn hart nou? En dat komt van COVID. En als we ze hun hadden laten vechten, als ze de CT-scan niet gedaan hadden, dan zeiden ze dat ze heel erg makkelijk dood hadden kunnen zijn. Dus daar zou ik even dubbel laten checken voordat hij gaat knokken. Want als je dat heeft, ja, dat is echt gevaarlijk. Nou, dat is, uh, ik, ik, ik weet niet of hij dat weet. Ik neem aan dat hij wordt omringd met, uh, met veel artsen. Maar ik, ik ga er zeker voor uh, zorgen dat deze boodschap van jou uh, bij, hem, uh, bij hem aankomt. Want uh, uh, de gezondheid uh, prevaleert natuurlijk boven alles. Ja, Over, over uh, uh, uh, uh, laten we zeggen, de jeugd gesproken. Uh, je, je, je, bent best wel, uh, je hebt best wel te kampen gehad met, uh, met uh, uh, oude blessures uh, de afgelopen tijd. Hoe is het daarmee? Well, alle blessures die ik had, het um, is heel erg vreemd natuurlijk. Ik, ik was atletiek deed at, als een kind. <coughs> ik denk op een hoog level al, maar toen begon ik pijn te krijgen in mijn armen. En later naar de hand. Uh, die pijn herken ik. Dat heeft mijn carrière gestopt aan het einde. Ik weet niet waarom het niet teruggekomen is in die tussentijd. Geen idee. Nou, alle andere blessures die zijn gewoon uh, geweest buiten vechten. Op. Ik heb mijn knieschijven heb ik geen, uh, geen kraakbeen erop. Daar weten ze niet waar dat vandaan komt. Maar dat is heel erg pijnlijk en dan kun je niks doen. Het is heel erg moeilijk. Een knie veranderen kan je wel, maar een knieschijf kun je niet. Die kun je er niet uitpoppen en een nieuwe erin doen. Dus Zo werkt het niet. Dat is een heel erg zwaar probleem. En dan heb ik vier nekoperaties gehad, maar dat komt ook weer van de tv-show. Ik was upside down, hip, ik heep mijn benen omhoog en ik viel met me op de top van mijn hoofd. Wow. En toen groeit ik mijn nerves staan en op een gegeven moment begon mijn arm kleiner te worden. Ik denk, kijk, snel mijn arm, zei ik tegen je begint die nou kleiner te worden? En toen kwam ik uit dat ik denk, geen kracht meer in die arm had. Ik kon, op een gegeven moment kon ik de het het, het trigger van de pistool kon ik niet uh, overhalen. Wow. Zo zwak was mijn arm. Ja. En dat was heel erg verengd, een, een enge moment, weet je. Want als je van zo sterk daar in één keer zo gaat, en mentaal, doet het iets. Weet je. Maar toen kwam ik gelukkig, mijn hand kwam ik terug. Ik, ik moeten nu steeds focussen om, om te snappen. Maar dat kan ik in ieder geval weer. Ik kan weer iets vastpakken, dus nu ben ik blij genoeg. En dan zeg ik, oké, okay, Lord, I'm happy. Okay, uh, I'm not complaining anymore. Ja, hey, ik heb je erover horen vertellen bij, uh, ja, bij mijn favoriete podcaster, Joe Rogan. Uh, yeah. En um, ja, jullie hadden het over stamceltherapie en uh, misschien uh, TRT. En, en er waren allerlei dingen die je zou kunnen doen. Um, yeah. he, heb jij bijvoorbeeld uh, dan ook wel eens stamcellen geprobeerd om dat uh, in je gewichten te spuiten en dat soort dingen? En werkt het? Ja, yeah. nou, st stamcellen werken um, niet voor mijn probleem. Want mijn, mijn probleem is dat er is, er is een nerve ergens en die is geblokt. En ze kunnen niet erachter vinden wat, of hoe, wat er aan de hand is. En ze moeten het voorstellen als een, uh, een waterhoos. Van hernia? En, nee, een uh, waterhoos. Een, een tuitslang. Zo moet je eigenlijk zien, als er water eruit komt, als je die inknijpt, <coughs> de slang, dan komt er minder water uit. En zo werkt het ook met zenuwen. Als je bekneld zit, dan komt er minder impulsie of elektriciteit uit, zo, om, om het te zeggen. Dus een, een stamcellen kunnen dat niet ontblokken, weet je niet, want dat gaat nou helemaal niet. Maar wat stamcellen wel voor mij deden, was dat ik mij heel erg goed voelde. Ik, was, uh, ik kent Mel Gibson en die familie en die heeft mij opgezet daarmee. Oh leuk. En uh, Zijn zus was aan het praten en ze zei, ja, het is heel vreemd, dat ik, het lijkt alsof er energie uit mijn vingers komt. En dat vond ik zo vreemd dat ze dat zei, maar ik weet nog dat ik mijn derde behandeling had gehad in Panama, was ik naartoe gegaan ja. en uh, vier behandelingen in vier dagen doen. En na de derde behandeling belde ik mijn vrouw. En ik zei: Oh, ik weet precies wat ze bedoelt. Weet je niet? Ik was boem, boem, elke ochtend, voor zes maanden of zo, so, voelde ik net of er impulsjes kwamen. Uit mijn vingers en uit mijn tenen. Als een was soort superpower goed... of zo. So. Ja, en wat er ook is. Hier, uh, hoe ouder je wordt, hoe meer stamcellen je verliest. En als ze er dan 85 miljoen bij pompen, Ja, nou ga je lichaam. En dat zijn stammen, Die komen uit hun, uh, een navelkort, Dus die hebben nog geen stempel. Die zien jouw stempel. En dan maken ze een kopie van. En nou is het jouwe. Wauw. Als je meer krijgt, dan genees je beter. Mijn, ik, had mijn, ik had hoge. Hoe heet, het, um, hoe heet het? Cholesterol. Ik had 220. En toen ik terugkwam, ik deed mijn bloed. Had ik 150. Dat was zeven dagen later. Radicaal, man. Ik, Zeven dagen van, van 220 naar 150, dat was ongelooflijk. En ik voelde me goed, alles was goed. Het werkte gewoon niet voor mijn, uh, mijn, mijn zenuws. Heb ik het ook in mijn knieën gespoten, heb ik het ook in laten spuiten. Dat werkte ook niet. het heb ik... Uh, ah, other, that, that, Joe Rogan heeft gedaan en uh, Dana White. Uh, Regenokine, dat heb ik ook nog geprobeerd. Dat werkte ook niet. het is gewoon een groot probleem. Moet gewoon, ik weet niet wat we moeten doen. Misschien een wachtgame, anders komt het niet meer terug. Too bad. Nou ja, kijk, ik, ik weet dat de, de wetenschap gaat nu zo ongelooflijk hard met al die dingen. Hè? Dus, uh, nou ja, goed, wellicht uh, op korte termijn. Um, ja, dan wilde ik nog even gaan naar uh, de toekomst en wat je nu allemaal doet. Nou, je, je, je, je was zo bescheiden om zelf te zeggen, ja, ik ben geen Hollywoodster, ik ben geen uh, acteur. Maar je bent wel degelijk in Amerika een hele bekende uh, televisie en ook wel filmpersoonlijkheid. Um, Kun je misschien nog één keer aan ons uh, vertellen... hoe dat zo zich heeft uh, ontvouwen voor jou? Um, ik had uh, een paar Oké, okay, bij straatvecht-DVD. Die hebben ze opgeknapt. Heb, ik, ik wist ah. niet dat ik... Weet je ja, ja, maar en, dan moet ik en, wel even introduceren, Bas. Want uh, dat, daar gaan we wel even een linkje van toevoegen. Dat is self-defense bij Bas Rutte. Je dag is goed, geloof het me. Ja, yeah. en iedereen keek het. En die clip die werd zo bekend... <coughs> dat ik in één keer heel op werk kreeg. Grand Theft Auto, uh, Videogame. game, dan heb ik mijn eigen tv-show in de game. Ga maar eens naar YouTube, GTA 4, Bas Rutte, moet maar eens doen. Er komen twee, uh, twee episodes van mijn tv-show in de game. It's super lach, alles, fight choreography doe ik ook. Dus wat er aan de hand was, die clip die gaat bij zoveel werk, op een gegeven moment belden ze mij ze wilden een comedy doen, een short comedy. En daar zou ik de, de main rol van zijn. En dat heb ik gedaan. En dan won eerste prijs uh, als Best Comedy in New York at het Filmfestival. Wauw. To, ik was al een tijd. Ik ken, uh, Kevin James ken ik al jaren. Die ken ik al 23 jaar. Nou, weet je, het moment dat ik binnenkwam, twee maanden. Wat hij wist dat ik hier was. Hij was altijd een fan, heeft mij uitgenodigd. En zijn vrienden geworden. En die deed me altijd al in, in, in little episodes van uh, zijn TV-show. Yeah. Weet je, hier en daar. En op een gegeven moment. Um, uh, Belde uh, ze, hey, ik heb een nieuw script, ik wilde het graag lezen in de klas. hij zei, je zit erin, je bent Nico, en ik was aan het lezen. And Nico, dat was één stukje, één scène was dat ik in de klas zat. In ieder geval, ik dacht dat, oké, dat is de scène, want ik had nooit verwacht. En toen kwam ik achter dat het een major part was, dat het een supporting actor part was. In een grote film met Salma Hayek en Henry Winkler en Kevin James en ik. Wij zijn de vier boom. Here comes the boom. En, uh, en die film heb ik alleen maar, die heeft hij alleen maar kunnen overpraten, de Sony Studio, door die comedy die ik gemaakt had. Toen de Sony Studios die zeiden van ja, hij is een vechter. Weet je, hij kan je niet acteren. Toen zeiden ik, kijk even naar dit, deze short comedy. Kingdom of Ultimate Power, dat is de naam. Moet je maar eens kijken, die kan je ook wel vinden op YouTube, dat is funny. Gaan we zeker even en, kijken. Ja, dat was de doorslag. Daar hebben ze van gezegd, oké, okay, daarom uh, kan je die film doen. En in één keer zat ik in die film en als je op een gegeven moment in een grote film zit en je doet het goed, Weet je niet, Dan heb je meer, krijg je meer kansen natuurlijk. Maar ik had altijd al een probleem met films vinden, want ik had een wekelijkse TV-show. Die heb ik negen jaar op TV gehad, elke vrijdag live. Inside maar MMA. Ik... Inside MMA. Dus het is heel moeilijk om films daarmee te doen. Dus alleen grote dingen deed ik, zoals Here Comes the Boom. Toen ben ik 2,5 maand van die show weg geweest. Weet je, om die film te doen. Maar dat was een grote film. Maar alle kleine rolletjes, die heb ik altijd nee gezegd. Want ik wilde gewoon Inside MMA doen. Ja, ja, ja, ja. En uh, nou, de laatste keer dat ik je sprak, uh, was je ook al uh, vrij intensief bezig weer met Kevin voor zijn sitcom Kevin Can Wait. Hoe is daar uh, mee op dit moment? Ja, de zonde die is, die is afgelopen. Heb ik uh, 21 episodes meegedaan uh, en als het naar een derde seizoen was geweest, was ik een series regular geworden. En dat that had ik heel erg gewild. Uh, maar toen is je helaas uh, gecanceld de show. Dat ah, is denk ik de beste baan die ik ooit gehad heb, een sitcom. Je lacht de hele dag. En de uren zijn zo makkelijk. is ongelooflijk. Het is echt niet zoals op een filmset. Dit is veel minder. Je werkt een dag in de week. Misschien tien uur. Weet je niet? Het is ongelooflijk. En je lacht de hele dag. Heel de dag door. Allemaal grappen. Komen de hele dag. Ze hebben vijf schrijvers. Ja, dat is een leuke baan. Hey Bas. Um, wat kunnen we jou van, uh, van, uh, van jou in de toekomst verwachten? Wel, mijn longtraining device, wat mij van mijn astma heeft afgehaald, uh, gecured. Ge ge dat doet het nou heel erg goed. Nou, nou heb ik uh, longdokters die het kopen, die het van de verzekering krijgen. Nou heb ik alle medische wetenschappen uh, die het op kan beden, published medical journals. Waar kunnen en we dat het vinden Bas? Op o2trainer.com. O2trainer.com. 0 heb ik ook uh, gepakt voor de zekerheid, want ik weet dat mensen dat doen. Dus als je 02 trainer doet, werkt het ook. En dan zeg je Bas Rutte longtrainer. En uh, kijk uit als je serieus bent met conditie of COPD of... Asthma, anxiety, PTSD, het werkt voor alles. Als je naar Bas is, O2 Bootcamp op Facebook gaat, dan zie je echte users. Ik denk zo'n 4,500 plus uh, en die kun je alle vragen stellen. Dan kan je zelf zien wat het doet. Ik heb nog niemand meegemaakt waar het niet bij gewerkt heeft. Mijn reclame is dat als jij astma hebt en, jij, en je gebruikt het voor 30 dagen en je astma is niet 70 of 80 procent of weg, dan krijg je je geld terug. Wauw. Zo overtuigd ben ik ervan. Maar ik moet wel 30 uh, video's van jou zien dat je actually doet, want het duurt 4 uh, minuten per dag. Maar ja, iedereen vier minuten per dag, dat kan ik doen? Ja, dat doe je voor tien dagen en dan is het in één keer vier minuten wordt weer te veel. Iedereen is allemaal te bezig tegenwoordig. En dan stoppen ze ermee. Maar als je mij dertig van die video's laat zien, gewoon timelapses, want die post ik zelf elke dag op die Facebook. Elke dag doe ik het vooral sinds mei 2018 doe ik het elke dag. En dan post ik ook. Dus als ik het kan doen, kan jij het doen. En dan op zeker wordt je CPD of je astma veel beter of het is weg. Oké. Okay. Nou, we gaan hem afronden, maar ik heb nog één vraag voor je. Oké. Okay. Ik zit gewoon te wachten totdat jij gewoon die Netflix comedy special gaat doen. Stand-up comedy. Ja, yeah. well, Oh, stand-up comedy. Weet je, dat, het, het is hier, dat zijn leuke dingen en die kan je in de... Het is goed om, uh, in, uh, als je wat gedronken hebt en dan ben je heel erg goed. Maar wat die jongens doen, dat is heel erg moeilijk. Ja. Weet je niet? Het is zo moeilijk om helemaal relaxed te zijn en erin te schieten. Dus, ik doe die public lezingen, doe 1500 mannen en dan moet je praten, weet je. En ik ben een figuur, want het enige wat je kan helpen is... Preparation, preparation, ja. weet je Ik kan het gewoon dromen. Ik heb 10 bullet points en ik praat 45 minuten, maar één ding zie ik en dan kan ik weer vijf minuten praten, weet je niet. Maar dan, ik doe het over en over, drie keer per dag, weken achter elkaar om het er helemaal in te doen. En dat is met, met comedy ook, Het is echt heel erg moeilijk. Ik ben met Kevin, gewoon voor de lol, hij had een nieuwe tour die hij ging maken. Dus hij, ze vroegen voor Netflix, toen had hij een tour. Gingen we van de oostkust naar de westkust en van de westkust weer terug. In 10 dagen, ja. met de auto. En we zijn elke stad stoppen, weet je, weer 20 uur rijden. En dan naar een andere stad. Een paar uur slapen, weer een show. En, en dan zie je hoe dat helemaal in ontwikkeling gaat. Dat is een hoop werk. En dat is, ja, je hebt hele goede schrijvers nodig. Ik zou het gra heel graag een keer proberen, want het is iets waar ik heel erg bang van ben om te doen. En daarom wil ik het proberen. Kijken of ik het kan doen. En gewoon maar vijf of tien minuten. Weet je, Kevin heeft al gezegd, als je tien minuten leert, kan je de opening doen van mij. Dus dat kan wel eens zijn dat ik... Uh, dat ik ga doen. Maar tien minuten maar, niet meer. <laughs> nou, hartstikke cool. En, ik, en het lijkt me ook zo leuk als ik jou een keer in mijn andere favoriete podcast kan, uh, podcast kan zien. Uh, Two Bears 1K van uh, Tom Segura en uh, Bert Kreischer. Ze okay, hebben het ja. nog wel eens over jou. En uh, oh. ja, volgens mij, die chemistry zou volgens mij ook hartstikke mooi zijn. Maar ik moet hem afronden. Ik krijg kwaaie blikken. Uh, okay. Bas Rutte, <laughs> het was een grote eer. Dankjewel dat je hebt meegedaan met vechten met Moskowitz En uh, iedereen check out zijn astma medicijnen. Ik ga ook een linkje posten. Bus. Uh Oi. Godspeed and party on. Godspeed and party on. <laughs> good Life Radio. Good vibes, good music. Good Life Radio. Ooh.